Hey! Samen met Delijze geven Kaya en ik jou graag inspiratie voor bij jou thuis in de keuken tijdens deze lockdown. Vandaag gaan we verloren brood maken of pijn perdu. Pijn perdu, brood dat we nog over hebben, dat een beetje hard aan het worden is. Ik heb hier nog een leuk rozijnenbrood, maar dat kan even goed met um, wit brood, bruin brood. Eender welk brood. Ik vind dat trouwens heel lekker ook met zuur, deze brood. Voilà. Ik heb hier melk. Wat dat heel belangrijk is, is dat je daar een klein beetje zout bij doet. Dat geeft gewoon extra dimensie, dat, maakt dat, dat ondersteunt al die smaken. Eieren, honing erbij, dan gaan we dat goed losroeren. Ik werk altijd met natuurlijke suikers. Honing is echt een van mijn favorieten, maar zeker geen geaffineerde suikers. Pan goed warm, we gaan daar een beetje boter in laten smelten. Voilà. Heel belangrijk is dat je eerst het brood door de melk haalt met het zout. Dan in de eidooiers, zo. Volgende, zo. En dan in de boterlicht. Bij die perdue komen peren en ik ga die grillen in het vuur. Ik wil echt zo die barbecues maken. Voilà. Voilà, ik heb die peer in stukken gesneden en ik ga gewoon die boven het vuur houden voor die echt zo'n gegrilde en gebrande smaak te geven, zodat die met die natuurlijke suikers aan die peer zelf eigenlijk karamelliseert. Even een omdraaien. Als je thuis geen gasvuur hebt, maar wel inductie of elektrisch, kun je natuurlijke stukken peer mee in de boter kleuren en lekker karamelliseren. Ook super lekker. Hier is die pijn perdu, verloren brood. Dat is lekker morgens, maar dat is ook echt een waanzinnig lekker dessert. Ik heb hier... sorbet, sorbet van appel. Je kan natuurlijk ook van yoghurt of peer. Uh, Zo. Die sorbet die gaat heel voorzichtig wegsmelten over dat warme brood en dat is echt het lekkerste moment. Hier komt meringue op, die dat we gaan kapot doen. Ik heb hier nog een... Uh, ik heb hier nog een stuk peer over. Dat ga ik even fijn snijden. Voilà. Komt daar ook nog van bovenop. En dan als laatste de zesde van citroen en een paar druppeltjes honing. Dus meringue, die gesneden peer, een klein beetje haver komt erbij. En een granola als afwerking. Twee vorken, het belangrijkste moment. Zo. Voilà. Pijn perdu. Mm. Met sorbet van appel, gegrilde peer. Mm. Ja. Mm. Die granola maakt het zo... Die geeft een lekkere crunch daaraan, maakt dat lekker krokant en dan de zoete van die merijn. Mega lekker. Ik ben nu benieuwd naar jouw interpretatie van ons gericht. Doe je mee? Deel jouw video, tag ons met Adelaise Belgium op Facebook en Instagram. Gebruik hashtag samenkoken doet goed en zo maak je kans op een restaurantbon in een restaurant in jouw buurt om ze te ondersteunen.